Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. In deze missie ontdek je wat kunstmatige intelligentie, of AI, precies is. Kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd, is de technologie die computers op dezelfde manier laat leren zoals wij mensen doen. Wij mensen leren van onze ervaringen, door uit te proberen en zo te ontdekken en te onthouden wat wel en wat niet werkt. Onze zintuigen vertellen ons de hele tijd wat er om ons heen gebeurt. De informatie die we hierdoor opnemen slaan we op in onze hersenen en gebruiken we om te kunnen reageren op alle gebeurtenissen. Zo kun je op basis van de informatie in je geheugen en logisch denken problemen oplossen. En zelfs een beetje voorspellen wat er in bepaalde situaties zal gaan gebeuren. Een computer kan het allemaal niet. Althans, niet uit zichzelf. Een computer moet verteld worden wat te doen. Ze moeten geprogrammeerd worden, zodat ze deze instructies van de programmeur kunnen opvolgen. In films zie je vaak hele slimme computers of robots die zelfstandig allemaal beslissingen nemen. Nou, zover zijn we nog lang niet. Maar we kunnen wel computers en robots bouwen die min of meer op dezelfde manier leren zoals mensen dat doen. In plaats van te leren van eerdere ervaringen die opgeslagen worden in ons brein, leert een slim computerprogramma van een hele berg voorbeelden. Deze voorbeelden noem je ook wel data. De voorbeelden kunnen bestaan uit afbeeldingen, tekst, video's, likes die je hebt gegeven aan bepaalde content of zelfs accounts die je volgt op social media. De computer bestudeert en analyseert al deze voorbeelden volgens een bepaald stappenplan, een algoritme. Vervolgens worden overal labels aangehangen. Deze labels helpen de computer alle informatie te ordenen. Uiteindelijk wordt de computer zo slim dat hij wanneer je nieuwe informatie aan hem laat zien. Hij uit zichzelf alle labels kan bepalen, vergelijken en daarna zelfs een voorspelling kan doen. En, ook al kun je AI niet zien, je komt het bijna dagelijks tegen. Bijvoorbeeld, games gebruiken kunstmatige intelligentie om computerspelers net zo te laten spelen en reageren zoals dat de mens zou doen. De computer heeft geleerd van heel veel eerdere acties die echte spelers eerder hebben gemaakt. Hierdoor kan de computer voorspellen hoe een mens in een bepaalde situatie zou reageren en stuurt op basis daarvan de computerspeler aan. Fotoapps gebruiken AI om leuke effecten op je gezicht te projecteren. De computer heeft geleerd van heel veel voorbeelden van hoe gezichten er in bepaalde situaties uitzien. Zo kan hij voorspellen hoe jouw gezicht beweegt en op basis daarvan het effect op de juiste manier blijven projecteren. En social media platforms gebruiken AI om jouw posts, clips en nieuws te tonen waarvan de computer voorspelt dat jij het leuk gaat vinden. Kijk jij bijvoorbeeld veel grappige kattenvideo's op YouTube? Dan kan het zijn dat YouTube heeft geleerd dat mensen die grappige kattenvideo's kijken ook vaak naar grappige video's van andere dieren kijken. Zo voorspelt YouTube dat jij andere video's waarschijnlijk ook leuk gaat vinden. En toont ze als suggesties op jouw homepagina. Handig toch? Ja, zeker. Maar het kan ook misgaan. Neem bijvoorbeeld het laatste voorbeeld. Social media platforms die jouw nieuws, video's of informatie tonen. Echte reden dat deze platforms AI gebruiken, is namelijk niet om jou de beste content te tonen. Maar om jou zo lang mogelijk op de site of in de app te houden. Want hoe langer jij op het platform bent, hoe meer reclames je te zien krijgt. En hoe meer geld het bedrijf achter het platform zal verdienen. Maar wat is dan precies het probleem? Nederland is een democratie. Een democratie is een manier waarop je het land kunt besturen. Bij deze bestuursvorm hebben jij en ik het voor het zeggen. Oftewel, het volk is de baas. Nou ja, als je ouder dan 18 bent, dan mag je stemmen. En zo kies je iemand of een partij die jouw stem vertegenwoordigt in de regering. Je bent dus eigenlijk indirect de baas. Maar om iemand te kiezen in de regering die jouw ideeën deelt en belangrijk vindt wat jij belangrijk vindt, is het goed om zelf een mening te vormen. En om een mening te vormen is het belangrijk dat je toegang hebt tot alle informatie, zodat je op basis daarvan een goede keuze kunt maken. Bijvoorbeeld. Als jij alleen maar grappige kattenvideo's te zien krijgt, weet je helemaal niet dat er ook katten zijn die het niet zo goed hebben. Het zou kunnen zijn dat het social platform jou die video's niet laat zien, omdat je dan misschien stopt met kijken naar de video's en een actie begint om katten te redden. Jij kijkt niet meer, want je bent bezig met je actie. En dus verdient het platform geen geld meer met reclames. En zo weet je dus helemaal niet of jouw keuze om een mening te vormen door het platform wordt beperkt. De computer bepaalt wat jij te zien krijgt. Maar daar kun je wat aan doen. In de eerste plaats is het goed om je te beseffen dat al deze AI's zijn gemaakt door mensen. En dat dat betekent dat ze ook weer aangepast en verbeterd kunnen worden. En dat is precies wat jij gaat doen in deze missie. Daarnaast is het sowieso goed om niet al je informatie van één platform te halen. En geloof niet direct alles wat op social media langskomt. Leuk dat je hebt meegedaan. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal.